Dit is de Cellular Bioactivating Gel. Het is voor de helft een gel en voor de helft een masker. Het reinigt ontgift de huid en voorziet de cellen van zuurstof. Ook stimuleert het door, door bloeding. De tint wordt fris, sprankelend en stralend. Deze gel mag 1 tot 3 keer in de week aangebracht worden op de gereinigde huid, 1 minuutje laten inwerken en afspoelen met lauw warm water.